Dames en heren, goedemorgen. We zijn hier aanwezig op een van de zuiveringen van Waterschap Noorderzeilvest. Dit is de zuivering in Eelde. Hartelijk welkom bij deze livestream. Wij zijn hier aanwezig om te vieren, want dat mogen we toch wel zo zeggen: de legging van het eerste zonnepaneel op een van onze zuiveringen. De zuivering in Eelde, daar zijn we dus nu, is bestemd voor het zuiveren van het rioolwater van zo'n 100.000 mensen. Dat noemen wij inwoner, equivalenten, maar het zijn gewoon mensen. Betekent dat dit een belangrijke zuivering is voor een groot gebied. Eelde, Norg, Rode, Fries, Tinalo, er komt nogal wat op ons af in deze rioolzuivering. En dat maken we allemaal ontzettend schoon, althans zo schoon mogelijk. En dat gaat vervolgens dan het Noord-Willemsknaal in. Bij dat hele proces van die zuivering is het zo dat er nogal wat stroom verbruikt moet worden voor alle installaties, pompen en dergelijke. En om die stroom nou op een duurzame manier op te wekken hebben wij besloten om onze zuiveringen, zoals deze dus ook in Eelde, te voorzien van zonnepanelen. En Vandaag hebben wij het eerste zonnepaneel gelegd. Ik moet zeggen gelegd, want u ging ervan uit dat die livehandeling uh, live zou zijn. Nou, het is tv, het blijft tv. We hebben dat net een half uurtje geleden gedaan, omdat het inmiddels behoorlijk gaat regenen. En wij dachten van, nou, we willen toch een beetje uh, droog blijven. En dat is gelukt. We schakelen er dus straks even over naar een beeld van ongeveer een half uur geleden. Voor het leggen van uh, het eerste paneel. Uh, wij hebben uh, als waterschap uh, Noord-Zijlveest besloten om al onze zuiveringen te voorzien van zonnepanelen. Te beginnen met zeven stuks, waarvan Eelder dan in dit geval de eerste is. En de andere zuiveringen die zullen in de loop van volgend jaar volgen. En waarbij we dan erin slagen om een behoorlijk stuk energie op te wekken uh, op een duurzame manier. Op onze eigen grond, met onze eigen panelen. En daar zijn we eigenlijk best wel trots op. Uh... Nou, veel langer hoef ik het niet te maken. Uh, fijn dat u uh, wilt deelnemen aan deze, aan, aan deze happening. En ik heb al net gezegd, uh, we hebben uh, de, het leggen van het eerste zonnepaneel al een half uurtje geleden opgenomen. Uh, van die prachtige handeling mag u nu even gaan genieten. Dank u wel. Ja, dat Drie te doen hè? Ja. Ja, oké. Ik so I 100% be 100% sure that we can find the data. Ja, oké. Hij oh heeft eerst? Ja, oh ja one is better. beter. hier. Oké. Met de bolt, En de ene van... We op. Hebben nu de handen Hij doet doe Hij dit zijn al twee keer van wat er gebeurt. Ik ook. Nee. We laten het van wat er Ik Even naar één. nummer één. Ja. Klaar. Aan ja, de kant van het paneel en dan. Oh, hebben we hebben een vastpak, Als ik er los kwam. dat niet erop zitten? Thank ja. dat is niet ja, Dank wel. Dan, kan... dan gaan we er al handen. Nee, hij vast, <laughs> dat wil ik wil je ik even deze kant bekijken? Ja, als het maar genoeg fotos gemaakt worden. Ja. ja. Mooi. Oké. Okay. Nou, dat was de openingshandeling samen met Herman. Ik ben Tjitza Mollema, adviseur duurzaamheid van het waterschap. Uh, dat was het eerste paneel van ruim 1500 die hier op Eelde komen te liggen. Uh, 450 watt piek. En uh, bij elkaar opgeteld gaan we hiermee zo ongeveer 3% van ons jaarverbruik kunnen afdekken. Als wij nou straks eind volgend jaar klaar zijn met dit project... ...dan kunnen we uh, ongeveer 7 procent van ons jaarverbruik afdekken in kilowatturen. En als nou straks de zuivering van uh, gaarkeuken op termijn ook klaar is... ...en de panelen die daarbij gelegd kunnen worden, dan komen we tot ongeveer 12 procent... ...wat wij op onze eigen terreinen van de zuiveringen voor onszelf kunnen opwekken. Nou, en waarom doen we dat nou? Herman gaf het natuurlijk net ook al even aan. Wij hebben doelstellingen op het gebied van energieneutraliteit. En dat hebben we afgesproken met, uh, met de andere overheden in Nederland... en uiteindelijk natuurlijk ook met Brussel, het klimaatakkoord van Parijs. Uh, en om te werken aan die energieneutraliteit... is het enerzijds zaak om minder energie te gaan verbruiken... en ook minder broeikasgassen te gaan uitstoten... en anderzijds om datgene wat we dan toch nog doen... en zeker op zo'n zuivering wordt vreselijk veel stroom verbruikt... om dat dan ook zelf op te wekken. Uh, nou, en energieneutraliteit, dat zou best kunnen dat dat op de termijn zelfs klimaneutraliteit wordt, waarbij we dan ook uitstoot van methaan en andere broeikasgassen... nog zullen moeten in eerste instantie verminderen en in tweede instantie compenseren. Dus dit soort projecten die hebben wij als waterschap hard nodig. Andere waterschappen zijn er ook mee bezig, wij zijn daar niet uniek in. Maar waar, waar we wel heel veel geluk mee hebben, is dat wij vrij veel restruimte hebben. U kunt zich voorstellen, een zuivering in het westen van het land... die, uh, die zitten zo dicht ingebouwd, die hebben veel minder ruimte over. Nou, die ruimte die wij over hebben, die benutten we graag. En dat geldt ook nog voor andere plekken binnen ons beheergebied. Wij zijn op zoek naar uh, andere plekken waar dubbel gebruik voor energieopwek Mogelijk is, leggen we binnenkort ook voor aan het bestuur en een aantal van die plekken gaan we wellicht zelf nog invullen. Of misschien ook wel door derde partijen die dan op onze grond hun energie zouden kunnen opwekken. Nou, en dat laatste raakt ook weer aan de regionale energiestrategieën waar we in zitten. Wij als waterschap nemen daar een deel, maar ook de gemeentes en de provincies. Zowel binnen de RES regionale energiestrategie Groningen als ook binnen de RES Drenthe... Eh, ...hebben we afspraken gemaakt en eh, kunnen wij wellicht dus nog derde partijen faciliteren. En zo werk je samen aan die energietransitie. Uh, nou. Hoe dat verder wordt, dat gaat in de toekomst blijken. Voor nu hebben we in elk geval dit project vast uh, uh, uh, in wording en geregeld. De eerste paneel is gelegd. Uh, daarmee was dan ook de openingshandeling van dit project uh, gerealiseerd. Ik zou wel zeggen: uh, alvast hartelijk dank voor het kijken. Uh, dit is ongeveer het einde van de livestream, maar niet voordat ik uh, in elk geval een aantal mensen nog hartelijk uh, uh, ga bedanken. In eerste plaats, natuurlijk, de mannen van E2. Die buiten nu uh, met laarzen in de blubber. Uh, de rest van het project aan het maken zijn. Niet alleen hier, maar straks ook nog op een aantal andere zuiveringen. In de tweede plaats, uh, zeker ook mijn eigen collega's. Die, uh, he, ook een Klaas Vleems die dit project begeleidt. als dus projectleider. Maar de mensen die daar. He, de collega's die er anders nog bij betrokken zijn. Ook zeker van de zuiveringsinstallaties zelf. Die krijgen er ook een ander type. Uh, uh, apparaat krijgen ze erbij, waar ze ook... beheer en onderhoud op zullen moeten plegen op termijn. En uh, nou ja, last but not least... Uh, organisaties om ons heen die dit ook mede mogelijk maken. Hè? RVO, SDE-subsidie, maar... in dit geval bijvoorbeeld ook een gemeente Tinalo voor de vergunningverlening. Uh, zo zijn er al met al nogal wat mensen betrokken bij een dergelijk project. Uh, wat mij betreft hartelijk dank. Nogmaals, dank voor het kijken en uh, graag tot de volgende keer.